Het is namelijk mogelijk om gelukkig te worden doordat je leert om ongelukkig te zijn. Ja! Je kent misschien wel van die dagen. Je wordt wakker, kijk naar je telefoon, kijk naar buiten, nog een keer om je heen, je draait je om en je voelt je leeg. Er is duidelijk sprake van een dagdip. Wat er vaak gebeurt als je je niet goed voelt, is dat je schrikt. Het lijkt dan namelijk net alsof er iets mis met je is, alsof je dat niet hoort te voelen. Daardoor kunnen dat soort dagen extra lastig worden en ook onnodig lang duren. Dan hier de wijze raad waar je iets aan gaat hebben volgende keer dat je in zo'n dag zit. Het is namelijk mogelijk om gelukkig te worden doordat je leert om ongelukkig te zijn. De gedachte dat ongelukkig zijn niet hoort, die zit je enorm in de weg. Want daardoor sta je jezelf niet toe om het even helemaal toe te laten. En je kent het cliché waarschijnlijk wel... Op het moment dat je het toelaat, dan verdwijnt het ook weer sneller. Dus wat heb je nou te doen? Ga er helemaal voor. Doe dingen die jouw gevoel extra versterken. Kijk of je op die manier kunt genieten van het ongelukkig zijn. Als jij goed leert dagdippen, dan verdwijnt het gevoel dat er iets mis met je is, waardoor je uiteindelijk ook weer blijer met jezelf wordt. En voor je het weet, is jouw energie weer opgeladen en krijg je weer zin om dingen te gaan doen. I'm not